In de wereld van de retail gaat alles snel vooruit. Van de leveranciers, over de logistiek, tot de supermarkt en uiteindelijk bij de klant. Er komt zoveel data genadeloos op ons af, van binnen en van buiten. Dat kan ons van onze sokken blazen. Gelukkig voorziet onze BI-strategie een tool die onze werknemers alle superkrachten geeft die we nodig hebben. De dus suit App en get ready.